Toen ik naar Nederland gevloegd, uh, verwacht ik uh, een oriëntatie en informatie te krijgen over hoe gaat het in Nederland. Met het uh, zorgsysteem, met het onderwijs, met uh, uh, alle uh, dingen. Ik heb veel dingen uh, geweten van, uh, van mijn boeren, uh, niet, <laughs> niet van de instanties. Bijvoorbeeld het zorgsysteem en hoe de uh, huisarts uh, deze dingen uh, wist ik van mijn boeren. Toen ik naar de huisarts ging uh, met de klachten hier of daar, uh, hij zegt: uh, uh, ja is goed, jij hebt geen probleem. Uh, ja, ga maar even rusten. Ja, als de hoofdpijn stopt niet, neem uh, uh, paracetamol en. Uh, ja, dat was uh, echt lastig. Uh, ik verwacht om uh, misschien antibiotica te krijgen, of hij stuurde mij naar het ziekenhuis. Als uh, dat gewoon gebeurt in mijn land. Uh, uh, maar hier niet. De nut uh, bij de huisarts was onduidelijk. Wij wisten wel dat hier huisarts maar wanneer ga je? Met welke vragen ga je bij de huisarts? Ik weet nou dat de rol van huisarts is nog groter dan alleen maar even naar jouw ziekte te luisteren. Het is zoals, je kan jouw verhaal kwijt. Vooral voor onze mensen is ook van belang dat ze hebben bijna niemand hebben om hun verhaal kwijt te raken. En weten ze ook niet naar wie wordt doorgestuurd of wie kunnen hun helpen. Dus het is goed dat de huisarts moet op de hoogte zijn. Ook onze, die onze mensen moeten toegelicht. Als ze hebben iets probleem kunnen zij daar beginnen. Sommige mensen hebben een infectieziekte die komt soms van school, die soms van buren zoals die water boogte. Sommige mensen hebben in Syrië niet gestudeerd. Zij weten niks over die ziekte. Zij denken dat het heel gevaarlijk is voor de kinderen. Wat kan we doen? Wat is er aan de hand? Ik zeg voor de mensen, jullie moeten gaan naar de GD. Daar kunnen hun met jullie spreken. Vroeger kende ik de kraamzorg uh, niet, dus uh, ik uh, heb niet aangemeld voor een kraamzorg. Ik vind dat niet zo uh, belangrijk, maar uh, de verloskundige zegt dat is heel belangrijk. Je moet uh, leren wat uh, de kraamzorg uh, doet in die huis. Ik uh, ging thuis, ik kijk naar een filmpje, ik vind uh, dat is heel belangrijk. Ik lees ook op het internet. Uh, wat uh, zij doen. Veel mensen weten uh, niet wat de kraamzorg uh, betekent of uh, zij zeggen uh, nee, ik wil die vrouw niet uh, komen naar mijn huis. Wat ze gaat doen. Ik kan dat doen. Uh, geen probleem. Ik kan koken, ik kan uh, schoonmaken. Maar ja, dit uh, ook uh, komt om te kijken voor die kind. Ze kijkt voor de gezondheid. Als je spreekt met de, de, de huisarts of het ziekenhuis, misschien krijg je geen uh, goede antwoord. Misschien kun je niet uitleggen. Wat is er aan de hand? Welke ziekte heeft die kind of de moeder? Maar de kraamzorg weet dat heel goed. Ze kan goed uitleggen.